Hoi, we gaan naar een tool kijken die infografieken maakt. Easily. Er zijn een aantal tools. Het voordeel van Easily is dat je tenminste een pdf ervan kunt maken. En bij de andere tools kan dat alleen in de betaalde versie. Dus daarom dat ik even deze heb gekozen. Nou, hieronder zie je de gratis templates. En afhankelijk natuurlijk van de informatie die je wilt delen, kies je een template. En uh, kijk, hier zie je bijvoorbeeld een proces. Hier kun je een proces uh, weergeven. Hier kun je meer een tijdlijn aangeven, hier ook met de boom. Uh, heb je veel cijfers, een beetje onderzoeksmatige gegevens, dan kun je deze beter pakken. Uh, laat ik even naar de tijdlijn gaan. En uh, hoe werkt dat? Nou, hierboven zie je eigenlijk uh, hier, uh, de items die je kunt veranderen. Je kunt wat... Uh, Vormen toevoegen, je kunt er een tekenen, je kunt tekst toevoegen. De charge, nou dat is alleen de betaalde versie en hier kun je ook nog eigen afbeeldingen invoegen. Nou, dus stel, hier wil ik iets in veranderen, nou dan is het dubbelklik en dan zeg je 2017. En dan ga je weer op de tekst staan, zeg je dubbelklik en dan zeg je november. Dus dat kun je heel makkelijk veranderen. Uh, wil je hier de tekst in veranderen, kan ook. Je ziet dat je niet heel veel plaats hebt. Module, um, digitaal, nee, die hadden we al. Mindmappen. Zo. Ja, dus dan zie je dat dat heel makkelijk werkt. Uh, hieronder zie je nog tekst wat je kunt aanpassen. Dus zo kun je eigenlijk heel makkelijk en snel een template maken. Stel dat je nog zegt: ik wil een, een vorm toevoegen, een pijl of een, dan is het een kwestie van slepen. Nou en wil je dat weer weg hebben, zeg je delete. Uh, misschien wil je hier ergens ergste nadruk op leggen, dan is het weer slepen. Nou dat is natuurlijk niet zo mooi. Ja, dus hier kun je nog wat vormen toevoegen. Je kunt eigen tekst toevoegen, een titel. Nou, dan komt hij. Hop. En dan kun je hier een type weer. Ja, dus zo uh, kun je je tijdlijn mooi aanpassen. Uh, wil je eigen afbeeldingen erin? Uh, dat kan. Dus dan is dit gewoon delete. En dan zeg je upload. En dan zeg je voeg bestand toe. En ik pak maar even wat open. Uh, voeg bestand toe. Waar is hij dan gebleven? Open. Ja. Ah, ze komen er zo in, zoals je ziet. Dat was me even niet duidelijk, sorry. Dan doe ik even weg. Nou, hier staat ze. Die is natuurlijk veel te groot. En dan is het een kwestie van kleiner maken. Hop. Zodat die erin past. En erin plakken. Ja, dus zo kun je ook uh, de afbeeldingen nog wijzen. Je kunt ook nog de achtergrond wijzigen, maar dat is natuurlijk niet zo slim, want als je de achtergrond wijzigt, ben je uh, precies deze ook kwijt. En dan is de vlagstok eigenlijk niet meer compleet. Maar uh, stel dat je met een uh, lege template werkt, kun je natuurlijk heel mooi de achtergrond uh, kiezen. Dus nou, dan uh, ben je klaar. En dan zeg je, oké, okay, ik wil hem uh, downloaden. Dan hierboven zie je Eerst opslaan, nou dan geef je de naam, zeg je opslaan, aan het opslaan. En download zeg je lage kwaliteit, als je hoge kwaliteit hebt, moet je daarvoor betalen. Maar voor lage kwaliteit, nou die laat ik dan even zien. Even kijken. Uh, hij zit net hieronder, even zien. Uh, download, even zoeken. Ik heb natuurlijk weer veel te veel. Is deze het? Nee, dat is een andere. <laughs> ja, Marielle. Waar... Ah, tuurlijk, hier is die. Nou, dit is toch ziet er nog prima uit. Dus dan kun je hem in ieder geval downloaden. En dat is natuurlijk wel een groot voordeel als je hem wil delen met je leerlingen of met de ouders. Dus dit is even kort hoe het werkt bij Easily.